Hoe benader je op LinkedIn nog onbekende, koude leads met wie je heel graag wil samenwerken? Of hoe zet je het gesprek voort als je een uitnodiging van een potentiële klant hebt ontvangen via LinkedIn? En hoe zorg je er dan voor dat je uiteindelijk een afspraak in je agenda krijgt voor een persoonlijk gesprek? Nou, daarover ga ik je in deze video drie tips geven en je hebt er geen betaald premium account voor nodig. Je hoeft Sales Navigator niet te gebruiken of uh, DuckSoup, dat is een tool voor geautomatiseerde lead-generatie. Nee, je hebt alleen een goed LinkedIn-profiel nodig en natuurlijk een super waardevol idee. En dan kun je morgen al een gesprek voeren met die potentiële klant met wie jij heel graag wil samenwerken. Dus laten we gauw gaan beginnen. Ze helpt topondernemers van over de hele wereld... om door overtuigende videotestimonials in gesprek te komen met betere leads. Ze is auteur van het boek Expert Tips over verdienen met video. Er verschenen artikelen over haar in Het Parool, De Ondernemer en Sprout. Zij is Noor-Janmaat. Ik deel hier op mijn YouTube-kanaal video's over videomarketing voor B2B leadgeneratie en social selling met video. En als dat jouw interesse heeft en je wilt daar meer over leren, klik dan op de knop om je te abonneren. En als je op de bel klikt, dan ontvang je een melding als ik weer een nieuwe video voor je heb gepubliceerd. Nou, waarom connecten op LinkedIn? Dat is heel eenvoudig, want je komt heel direct in contact met de persoon zelf. En dus niet met een secretaresse of een personal assistant die de mailbox beheert. En op LinkedIn zitten er meestal geen lagen tussen. Maar je hebt heel direct contact, en natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Het kan zijn dat iemand wel zijn LinkedIn-account laat beheren door een VA. Maar ook dan kun je heel goed in gesprek komen met, uh, met die ondernemer of directeur met wie je heel graag uh, in contact komt. En het draait allemaal om taal en om het perspectief dat je geeft. Nou, hoe doe je dat? Nou, voordat je een uitnodiging gaat sturen is het belangrijk dat je een, uh, een goed LinkedIn-profiel hebt. En dat geschreven is voor jouw ideale klant. Dus het gaat niet over jou, maar je spreekt heel direct jouw doelgroep aan. Dus je profieltekst is ook in de jij of in de u-vorm. Nou goed, de volgende stap is om je uitnodiging te personaliseren. En nog heel vaak krijg ik uitnodigingen van mensen met een standaard bericht dat LinkedIn dus automatisch genereert en verstuurt. Nou, dat is niet echt uh, authentiek en er spreekt ook geen interesse uit. En zo'n standaard bericht valt natuurlijk ook gewoon helemaal niet op. En we willen juist een uh, positieve indruk maken bij de persoon met wie we ja, graag in contact willen komen. Dus mijn eerste tip voor jou is uh, personaliseer je LinkedIn-uitnodiging. En of je die nu via de mobiele LinkedIn-app stuurt of via de desktop. In beide gevallen kun je je uitnodiging aanpassen. En schrijf dan geen algemene tekst, maar maak je tekst echt heel specifiek. Verwijs bijvoorbeeld naar iets wat jullie gemeen hebben. Of vertel wat jou aanspreekt in wat je van hem of haar hebt gezien. Bijvoorbeeld een artikel of een interview dat je van hem of haar hebt gelezen. En als je bijvoorbeeld schrijft, goh, je hebt een heel leuk profiel, dan is dat natuurlijk heel algemeen. Terwijl als je schrijft, goh, ik zag je video op YouTube en nou, ik werd heel erg geraakt door wat je vertelde over en dan een verhaal erachter. Dan maak je je bericht heel specifiek en natuurlijk ook persoonlijk en dat is wat mensen aanspreekt. Vervolgens uh, ga je met hem of haar in gesprek en belangrijk is om het relevant voor de ander te maken. Het gaat dus niet om jou of de geweldige resultaten die je met je klant hebt behaald. Het gaat altijd over de ander. Dus begin altijd met geven. En Wat een leuk verhaal is om te vertellen is dat in de tijd dat ik uh, nog als marketeer uh, in loondienst was, en ik ook mijn eerste bedrijf door Noor uh, nog had. Toen wilde ik heel graag naar het seminar de psychologie van het overtuigen. En daar zou ook uh, Robert Cialdini komen spreken. Hij is wereldwijd uh, de autoriteit op het gebied van beïnvloeden en uh, overtuigen. Maar goed, ik, uh, ik mocht niet van de baas. <laughs> ik was toen nog niet zo goed in overtuigen. Maar ik wilde toch heel graag uh, naar dat seminar, dus ik, uh, ik dacht ik neem een vrijdag en ik betaal die duizend uh, euro zelf wel uit eigen zak. En ik zag daar ook uh, Jos Burgers, wie ik later mocht interviewen voor mijn boek. Superleuk. En wat er ook leuk is, is dat ik mijn oude collegas nog steeds zie, omdat ik ze nu mag begeleiden met um, videomarketing. Maar uh, tijdens dat uh, seminar leerde ik uh, de zes geheimen van uh, overtuigen uh, waar wederkerigheid er één van is. En dat is het idee van uh, begin met geven om te kunnen ontvangen. En dat brengt me bij de volgende tip en dat is deel een waardevolle video. Want mensen willen nou eenmaal video's zien. We willen niet alleen video's zien als we zelf actief zoeken op Google en op YouTube. We willen ook video's bekijken op jouw website en op social media. En daarom geven we alle social media voorrang aan video's. Omdat Facebook en LinkedIn en Instagram gewoon weten dat wij video's en stories en livestreams willen zien. En jij wil ook... Uh, video's bekijken dat blijkt nu wel uh, en jouw potentiële klanten die willen ook video's zien uh, want dat geeft gewoon heel veel vertrouwen. Nou video is ook nog eens uh, heel erg goed voor je vindbaarheid als je het goed doet hè, in de zoekmachines want het is ook veel gemakkelijker om uh, je website hoog in de zoekresultaten te krijgen als je YouTube video's op je site hebt staan en helemaal als je hoge kwaliteit video's maakt, die, die echt antwoord geven op vragen waar mensen nu naar op zoek zijn. En als je in B2B uh, zit, dan kun je daar enorm veel voordeel uit halen. Uh, want dan vinden mensen jou dus op internet en dan gaan ze vanzelf jou volgen op LinkedIn. En dan krijg je dus dagelijks connectieverzoeken. Zonder dat je zelf heel actief uh, van alles moet posten op uh, LinkedIn. Dus als je iemand een video stuurt via LinkedIn, dan leert hij jou dus heel snel kennen en je springt er uh, nou ja, in positieve zin tussenuit en het valt natuurlijk enorm op. En het kan een informatieve video zijn, zoals deze of uh, deze, of een videotestimonial waarin je je klanten aan het woord laat of een persoonlijke videoboodschap. Daarmee uh, maak je natuurlijk helemaal heel erg veel impact. En wat je uiteindelijk wil, is natuurlijk om echt in gesprek te komen. Dus je wil het gesprek um, via de chat uh, voortzetten via de telefoon of via Zoom of via Skype of wat je ook gebruikt. Ik voer zelf al mijn gesprekken telefonisch en het scheelt me gewoon nou, heel veel tijd, want ik hoef er niet voor heen en weer te reizen uh, en dat maakt ook dat ik overal gesprekken kan voeren. En dus of ik nu in Nederland ben of ergens anders, ik kan altijd een gesprek voeren. Alleen, hoe nodig je iemand nou uit voor een gesprek? Nou, Niet door te schrijven, goh, vind je het leuk om eens in gesprek te gaan. En dat is weer heel algemeen en je wil het juist ja, heel specifiek maken. En dat doe je door mensen nieuwsgierig te maken en een kennisgat te graven. En een kennisgat is een vraag die iemand heeft, maar waar hij het antwoord nog niet op heeft. En waar jij juist wel het antwoord op weet. En een kennisgat bestaat altijd uit een specifieke stelling en een gewenst resultaat. Dat, dat is dus iets wat de ander heel graag wil bereiken. Uh, bijvoorbeeld... Hoe je met maar één video elke week weer in gesprek komt met mensen die serieus geïnteresseerd zijn in jouw aanbod en die dus klant van jou kunnen worden. Nou, als je meer wil leren over hoe je video gebruikt voor je bedrijf, klik dan op de link om mijn speciale aanbod uh, te zien over leads krijgen met LinkedIn Video. Uh, nou goed, dit waren mijn uh, tips, uh, zorg voor een aantrekkelijk. LinkedIn-profiel, personaliseer je uitnodiging, doe follow-up, deel een waardevolle video en nodig iemand uiteindelijk voor een gesprek uit. Ik hoop dat je deze video inspirerend vond en voordat je weer verder gaat, ben ik heel benieuwd welke van de tips nieuw voor jou was en wat heb je geleerd van deze video. Vertel het me in een korte reactie onder deze video. En uh, nou, abonneer je op dit kanaal om een melding te krijgen als ik uh, weer een nieuwe video heb gepubliceerd. Bijvoorbeeld over videomarketing of leadgeneratie of uh, social selling via LinkedIn. En volg me daar ook om te zien hoe ik LinkedIn video toepas. En ook om meer tips te ontvangen die ik uh, alleen daar deel. En uh, dankjewel voor het kijken naar deze video en ik uh, zie je graag weer in de volgende video.